En het moment dat jij niks met die emotie gaat doen, is het moment dat jouw onbewuste brein het gaat overnemen. En als je me langer volgt, weet je, we hebben het er vaak over gehad, Het onbewuste brein bepaalt uiteindelijk jouw gedrag. Dus als je niks met die emotie gaat doen, en in dit geval is het de negatieve emotie, neemt jouw onderbewuste brein het over. En wat doet jouw onderbewuste brein? Die gaat alleen maar tch, tch. tch Zoeken naar associaties, wat hij ooit in het verleden heeft meegemaakt. Oh ja, ik ben al twintig jaar bezig met afval. Oh ja, het lukt niet. Oh ja, ik ben een loser. Oh ja, ik kan niet afvallen. Oh ja, het ligt aan mij. Oh ja, ik heb geen doorzettingsvermogen. En allemaal reinforcement op jouw negatieve gedrag, waardoor jij dus het niet vol gaat houden. Dus het moment dat jij ervaart: hé, hey, ik heb een negatieve emotie, omdat de uitslag op de weegschaal negatief is, anders is dan ik had verwacht. En je zou het daarbij later. ...kap jij op een gegeven moment met dit proces. Het moment echter dat jij gaat zeggen tegen jezelf... ...wacht eens even, hoe zou dat nou komen? Hoe zou het nou komen dat ik nu ben aangekomen? Wat is er gebeurd deze week? Hoe voel ik mij fysiek? Hoe is mijn stresslevel? Wat heb ik inderdaad gegeten? Hé, hey, wacht eens even, ik ben twee keer uit eten geweest. Hé, hey, wacht eens even, ik heb toen wel veel alcohol gedronken. Hé, hey, wacht eens even, ik moet misschien ongesteld worden. Hé, hey, wacht eens even, ik heb... Ruzie gaat met mijn partner. En als je dat in kaart gaat brengen, dan leer je pas van je ervaringen. Dan pas kan je zeggen, dan ga je naar transformatie. Dan heeft ervaringsdeskundigheid zin. Als je dat niet doet, als je het alleen maar houdt op... Ik ben al zo lang ben ik bezig geweest, ik ben al zo 30 jaar bezig met afval, Ik weet wel hoe het moet, ik weet wel hoe het niet moet. bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Mij niet bellen. Snap je wel?